Welcome to the rice fields, mother! Why? Coronavirus a ah, volume di sei coronavirus Però ci godiamo perché non c'è scuola Have I have you coronavirus? Yes FBI open up What? You have coronavirus No <laughs> Garing! <laughs> Coronavirus in Italië. Nee fucking kanker! Je hebt je fucking moeder verpeen. Uh, ik heb Lekker. een kat. Wat? Je hebt een Martini gekregen. <laughs> <laughs> ja, ik heb Martini gekregen. Oh, what the fuck! Ik kom deze TTV uit lucht gesprongen. <laughs> <laughs> ik heb hem. Je huh? Lekker. ik okay, ben hier eigenlijk nou wel een beetje aan het kloten. Oei, schiet nog een keer mis, geweldig. Moet ook kunnen. Oei, oei, hij flikt het naar beneden. Ja, ja. Die gaat gespambuld worden, dat zie je. Ik was een helikopter aan het kloten. <laughs> ik ga dan echt een kut, jongen. Ja, weet je <laughs> wat, als jij op hem schiet, dan ga ik de hele tijd zonder je kloten. Ik blijf wel lekker in je boot zitten. <laughs> oh ja. Die jongen gaat echt boos zijn, hè. Oh shit, de storm. Kut, kut, kut. Ik wil oh gewoon blijven schieten, hè? <laughs> ik weet niet, ik verbaak me ook wel hoor. Oh nee! Blijf schieten, hij wil heal, hij blijf schieten. Ja, hij mag niet healen. Ik zit gewoon de hele tijd op die schietknop te spammen. Zo snel dat kan. Oh, hij pakt een launchpad. Nee, nee, geen launchpad. <laughs> oh joh. Hier is echt heel voor die jongens. Ja, je kept hem! <laughs> Ik ben zo bos, dat kan niet anders.